Elke maand maak ik een vlog over een vraag. En deze maand is dat de vraag Wat kan ik doen als ik vastloop op een probleem? Het eerste wat je kunt doen is kijken of het overal vastzit. Zit het op alle punten een muur vast? Of is er soms wat speling in te vinden? Of eigenlijk een soort van speelruimte? Wat daarbij kan helpen is ook om te kijken naar wat kan er wel. Dat is misschien totaal niet wat je wil. En is er zelf misschien ook geen oplossing, maar het kan wel het startpunt zijn om te kijken hoe je wel verder kunt komen. Wanneer je vastloopt, kan het ook helpen om je verbeelding te gebruiken. Hoe zou je dit willen? Hoe zou het ideaal zijn? Hoe moet het totaal niet gaan? Of wat zou er gebeuren als je het op een hele rare manier op zou lossen? Of misschien zie je er op een andere manier wel de humor van in, iets heel gertjes erbij voor te stellen. En in sommige gevallen kan dat gekke beeld wat je in de verbeelding oproept, als je dat verder door gaat denken en erover door gaat fantaseren, toch wel aanknopingspunten bieden om je problemen op te lossen. Dit kan heel indirect werken. Dat blijkt eigenlijk ook wel uit een voorbeeld uit mijn eigen leven. Want toen ik een tiener was, toen werd ik eens op gesprek gevraagd bij een orthopedagoog. Die wilde met mij praten en gaandeweg bleek eigenlijk dat ze iets heel specifiek van me gedaan wilde krijgen. En dat wilde ik totaal niet. Dat was voor mij echt geen optie. Maar ze bleef me maar vertellen dat ik dat wel moest doen en waarom dat zo belangrijk was. Maar overtuigd deed ze me niet. Dit duurde en dit duurde maar. En toen gebruikte ik eigenlijk mijn verbeelding om voor te stellen van ja, hoe gaat dit verder? En eigenlijk kon ik me alleen maar iets negatiefs voorstellen. Want die ging niet toegeven en zij ook niet. En uh, ik zag me daar nog wel zitten. Ik zat er al bijna een uur en ik zag me er nog wel een paar uur zitten. Ik dacht, ja, hoe kom ik hier ooit weg? Als je dit van hoort, denk je misschien, ja, dat is makkelijk. Je zou toch gewoon gaan? Maar die optie had ik niet in mijn verbeelding. Dus die optie was ik me niet van bewust. En daarmee bestond die eigenlijk ook niet. Maar vanuit mijn verbeelding, dat we maar in die padstelling door zouden blijven gaan, begon ik na te denken over wat er wel was. Wat wilde zij eigenlijk? Maar ik ging echt nadenken over wat haar bezig had. En wanneer zij het gesprek wel zou willen beëindigen. Dus bedacht ik me dat ik iets moest doen, waardoor zij dacht dat ze de zin zou krijgen, en dit misschien ten dele ook wel zo zou zijn, maar niet zodanig dat ik echt zou toegeven. Uiteindelijk heb ik dus ingestemd met datgene wat zij van mij wilde bereiken. Ik heb er alleen wel één duidelijke voorwaarde bij gesteld. Door deze voorwaarden te stellen deed ik geen dingen die ik echt niet wilde. Net zoals in mijn voorbeeld kan het helpen om iets van de andere kant te bekijken. Zeker als je probleem ook te maken heeft met andere mensen. Hoe is het voor hun? Hoe zien zij het probleem? Wat zouden zij willen? En staan jullie echt zo recht tegenover elkaar als dat je misschien denkt? Maar ook bij problemen die niet of minder met mensen te maken hebben, kan het helpen om eens te proberen van een hele andere kant over het probleem te denken. Begin eens bij een oplossing, of begin bij het punt waar je nu bent en redeneer terug in de tijd. Maak niet zoveel uit wat anders, maar aan de andere kant dan dat je gewend bent te doen. En soms bij moeilijke problemen kan je dat zelfs. Vanuit een heleboel verschillende kanten bekijken. Problemen waar je op vastloopt, kan je soms uiteindelijk echt nog wel oplossen. Die ervaring heb jij misschien ook. En ik zou graag willen weten welk probleem waar je eerder op vastliep, je toch hebt opgelost. Zou je dit met mij en anderen onderaan deze video willen delen? Op de vraag: wat kan ik doen als ik vastloop op een probleem? Zou je dus kunnen zeggen. Gebruik je verbeelding om te kijken wat je kunt met wat er wel is en benadruk het probleem is van de andere kant. Heb jij nu ook een vraag waarvan je fijn zou vinden dat ik die bespreek? Laat het maar weten en wie weet bespreekt ik die een volgende keer wel. Bedankt voor het kijken. Daag!